Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de belangrijkste venen in ons lichaam. Download ook het bijbehorende anatomiekleurboek, de belangrijkste arteriën en venen in ons lichaam. Zo zal je deze stof nog beter onthouden, de link vind je in de omschrijving en dan mail ik hem naar je. Allereerst is het belangrijk om te weten dat bijna al onze bloedvaten voorkomen in een linker en een rechterversie, net als bij de arteriën. Er zijn maar weinig bloedvaten die asymmetrisch zijn, maar ook hier zijn weer een aantal uitzonderingen die we gaan bespreken. Verder is het goed om te weten dat aderen, oftewel venen, bijna altijd worden weergegeven met een v en een puntje erachter, uitgesproken als vena. Het meervoud is vene, twee v's met een puntje erachter. Verder bestaan er ook veneuze sinussen, waarvan er ook een paar worden besproken in deze video. De venen in ons lichaam lopen vaak naast de arterieën en hebben dan ook vaak een naam die er heel erg op lijkt, zoals de arteria femoralis en de vena femoralis. We beginnen in de kleine bloedsomloop, waar de venen zuurstofrijk bloed vervoeren vanuit de longen naar het hart. En deze ader heet dan de vena pulmonalis en die komt uit in het linkeratrium van het hart. Dat was de kleine bloedsomloop, en nu de grote bloedsomloop. We beginnen met het kijken in de voeten, waar we twee veneuze bogen zien, de Arcus venosus plantaris en de Arcus venosus dorsalis pedis. Deze komen uit in de vena savena magna, die helemaal naar boven loopt. En de vena savena parva, dat is de vene die nog wel eens gebruikt wordt voor een hartoperatie, de bypassoperatie. En de vena tibialis anterior, de vena tibialis posterior, deze voegen samen tot de vena poplitia, oftewel de knieholteader. Een stukje meer naar boven wordt het dan de vena femoralis, waar ook de vena savena magna erbij komt. Dan vervolgens komen we binnen het bekken uit in de vena iliaca externa waar ook de vena iliaca interna erbij komt, waarna we het de vena iliaca communis noemen. Samen met de vena iliaca communis aan de andere kant vormen ze samen de vena cava inferior, welke omhoog gaat richting het rechteratrium van het hart. Onderweg voegen ook andere aderen zich erbij, zoals de vena ovarica in vrouwen of de vena testicularis in mannen die aan de linkerkant bij de meeste mensen uitkomt in de linker vena renalis vanuit de nier. En de venae hepaticae, waar het gefilterde bloed uit het lever in de vena cava komt. Want de lever heeft natuurlijk een belangrijke functie in het filteren van het bloed dat afkomstig is uit ons maagdarmstelsel. We willen namelijk niet dat het bloed met grote hoeveelheden glucose, aminozuren, afvalstoffen en soms ook giftige stoffen direct in onze bloedcirculatie komen. Vandaar het poortadersysteem, hier even in het groen zodat je het straks goed kan onderscheiden van alle andere aderen, waarbij al het bloed vanuit ons maag eerst naar de lever gaat, om daarna pas naar de vena cava te gaan en dus naar de bloedcirculatie. Het poortadersysteem ziet er als volgt uit. Uit de maag, de milt, de pancreas, de dunne darm en de dikke darm komen de venen bij elkaar, de vene gastrique, de vena gastroepiploica uit de maag, de vena lienalis uit de milt, de vena mesenterica inferior uit de darmen en de vena mesenterica superior ook uit de darmen. Samen wordt dat dan de vena porta, oftewel de poortader welke richting de lever gaat. Nadat het bloed gedetoxed is, dan gaat het via de vena hepaticae naar de vena cava en vanuit daar naar het hart toe. Vanuit de handen gaan we vanuit de vene digitalis, de vingeraderen, richting de twee veneuze bogen in de hand. Deze komen uit in de vena ulnaris en de vena radialis die diep in de arm liggen, en de vena basilica, de vena mediana antebrachi, en de vena cefalica die juist oppervlakkig liggen. Deze verdelen zich over de vena cefalica en de vena basilica waarbij we hier de vena mediana cubiti zien, de vene die vaak wordt gebruikt voor bloedafnames. De diepere ulnaris en radialis voegen zich samen in de vena brachialis en die voegt zich dan weer samen met de vena basilica, waarna ze verder gaan als de vena axillaris. En dan komt ook de vena cefalica erbij en dan hebben we de vena subclavia, die samen met de vena uit de hersenen de vena brachiocephalicus wordt. Samen met de andere vena van de andere kant komen we dan uit in de vena cava superior, die uitkomt in het rechteratrium van het hart. Verder wil ik ook nog even de vena azigos en de hemiazigos noemen, die een belangrijke rol kunnen gaan spelen als je vena cava inferior of zelfs de vena cava superior afgesloten raken, bijvoorbeeld door een tumor. Het is namelijk een extra route omhoog richting het hart. Vanuit de hersenen komt het bloed uit in de durale sinussen, en dat zijn niet echt wenen, maar meer ruimte waarin bloed kan stromen, die ontstaan tussen twee lagen van de dura als het binnenste blad van de dura helemaal diep de hersenen induikt. Zo ontstaan de sinus sagittalis superior, dat is de grootste en de bekendste hiervan, en de sinus sagittalis inferior, de sinus rectus, de sinus transversus links en rechts, en de sinus cavernosus, met allerlei aftakkingen. Deze komen dan weer uit in de vena jugularis interna en de vena vertebralis. Van de buitenkant van de schedel komen dan nog de vena jugularis externa en de vena temporalis en de vena facialis. Vervolgens komen we uit in de vena brachiocephalicus en dus ook in de vena cava superior en dan in het hart. Dat waren weer heel wat termen en verschillende soorten bloedvaten. Ga nu ook zelf hiermee aan de slag door het gratis anatomie kleurboek te downloaden, zo onthoud je het nog sneller en nog beter. Klik op de link in de beschrijving en dan mail ik het naar je. Had je heel veel moeite met de anatomische termen in deze video? Bekijk dan mijn video Belangrijkste termen in de anatomie. Dan geef ik je een rondleiding in eigenlijk wat de belangrijkste termen zijn. Bedankt voor het kijken!